Oh, Mascha, echt niet handig. Met een zak buiten, de, buiten het hek. Dat moet ik er even helpen. Daar is het nieuwe hooi. Hé hey, Brabbertje, hé Bem Bem. gaat het goed? Laat ze houden wat je hebt. Hé, hey, Masha, kom, kom eens, kom eens, kom eens, kom eens. Nu hangt hij goed. Hey, oh, wat vies. Wat is het daar modderig. Hé, hey. oh Robin. Oh, Mascha. Je hebt niet veel meer. Sintje, o oh, Sintje. Masja, ik heb niks bij me. We zijn een beetje zillig nu. Hey! Hey!